Mijn collega, ik ben Marit en in deze video ga ik je laten zien hoe je bestanden kan opslaan in Teams en hoe je online kan werken in Teams. Allereerst kiezen we voor een Team. En vervolgens gaan we dan naar het kopje Bestanden. En dan zie je daar de mappen tevoorschijn komen die er al in staan. Als ik nu kies voor Uploaden, komt er vanzelf een menu waardoor ik vanaf mijn eigen laptop bestanden kan uploaden naar Teams. Als ik meerdere bestanden tegelijkertijd wil uploaden naar Teams, dan kan ik er beter voor kiezen om het te openen in SharePoint. Daar kan je het in één keer naartoe slepen. Als ik nu online wil werken in een bestand, dan kan ik die dus ook openen vanuit Teams. Eerst even een bestand uitkiezen. En dat is handig om te doen, omdat je dan tegelijkertijd, dus met meerdere collega's, in één bestand kan werken en het automatisch wordt opgeslagen. Als een bestand open is in Teams, zie je bovenin drie stipjes staan. Wanneer je daarop klikt, zie je dat je de mogelijkheid hebt om het te openen in de desktop-app van Word, om het te openen in de browser of te downloaden. Bij de bovenste twee wordt het de hele tijd automatisch opgeslagen. Je hoeft dus niet meer zelf op Opslaan te klikken. Als je het downloadt, is het een eenmalige versie die op jouw laptop staat en als je daar iets in verandert, zal je het opnieuw moeten uploaden naar Teams. Bij de bovenste twee kan je dus tegelijkertijd met meerdere collega's in één bestand werken, terwijl het bestand ook nog eens wordt opgeslagen. Zo heb je altijd de laatste versie. Tot zover deze video over opslaan van bestanden in Teams en online werken in Teams. Tot de volgende video!